Uh, en de andere reden is dat over het algemeen er heel veel vrouwen in deze kampen leven. De mannen zijn of betrokken bij de gevechten, of ze zijn al overleden in het verleden. Ik sta nu in de POC, een heel groot vluchtelingenkamp in Wau. Er wonen hier meer dan 10.000 mensen. 10.000 mensen die hier al jarenlang een veilig heenkomen hebben gezocht. Het is onvoorstelbaar dat mensen hier al zoveel jaren bij elkaar gepakt leven. Uit angst voor vechten. Uit angst voor dood en geweld. Ja, en je kunt je, je natuurlijk voorstellen, ja, als je met zoveel mensen op elkaar woont, dan ben je heel veel voorzieningen nodig. Want ja, wat doe je nou als je naar het toilet moet? Normaal gesproken in Nederland ren je snel naar het toilet toe, maar hier niet. Gelukkig zijn er verschillende organisaties die hier werkzaam zijn. Onder andere Dorcas, we hebben hier gewerkt en we werken hier nog steeds aan water, sanitatie en hygiëne. Ze hebben onder andere latrines gemaakt en zorgen er ook voor dat er afval wordt opgehaald. We are maintaining hier older latrines. Here en we maken ervoor dat de mensen hier hygiëne sanitation services krijgen. Het is een daily werk. We hebben twee trucks die ons in het the van de And En we hebben ook truck die in supporting in dagelijks ondersteunen van de solidariteit van de De oude latrines waren duidelijk aan vervanging toe. Ja. Bijzonder hier in POC Wauw is ook de betrokkenheid van vrijwilligers bij ons voor het project. Mensen die hier wonen, zijn zelf actief betrokken bij de verschillende projecten. In ruil voor een stukje zeep werken ze maar al te graag mee. En het is extra bijzonder, omdat het nou niet echt de leukste klusjes zijn die we voor ze hebben. Bedacht je bijvoorbeeld van het schoonmaken van een toiletten of het ophalen van al het afval. Want je kunt je voorstellen dat met meer dan 10.000 mensen, er dagelijks heel wat afval geproduceerd wordt. Het is heel bemoedigend om te zien dat toch mensen zelf er toch het beste van proberen te maken. So we hebben 60 volunteers en we hebben twee uh, staff die de activiteiten in POC ondersteunen en Achter mij zijn vooral de vrouwen heel erg hard aan het werk om het vel wat vandaag verzameld is. Uh, ja, bij elkaar te verzamelen, zodat het vervolgens afgevoerd kan worden met gebruik van een, een, een truck die wij als Dorcas hier hebben. Ja, ik ben wel echt onder de indruk, heel, want het is gewoon echt hard werk en het zijn echt maar name vrouwen. En ik vroeg dan ook, van, ja, waarom zijn het eigenlijk vooral uh, de vrouwen die het doen? En het antwoord dat ik kreeg is van ja, het zijn toch echt vooral de vrouwen die kwetsbaar zijn. Die hebben toch vaak de verantwoordelijkheid voor de kinderen, voor het gezin. Ja, en zij nemen maar vaak de verantwoordelijkheid om toch te zorgen dat, er, uh, ja, toch dat geld op tafel komt uh, en daarmee dus brood op de plank. En de andere reden is dat over het algemeen er heel veel vrouwen in deze kampen leven. Mannen zijn of betrokken bij de gevechten of ze zijn al overleden in het verleden. Maar we zien hier ook met name heel veel vrouwen die hier naar veilig heen komen hebben gezocht. Water, sanitatie en hygiëne. Het is zo ontzettend belangrijk. Daarvan ben ik me nog een keer extra bewust nadat ik zojuist een klein rondje door het kamp heb gemaakt. Deze dingen zijn echt van levensbelang voor het welzijn van de mensen. Om te zorgen dat ze niet ziek worden. Laten we hopen en bidden dat onze interventies genoeg zullen zijn.